Ik ga jullie vertellen over het verhaal van Siep en Saar. Hallo, ik ben Siep en ik ben Saar. En vandaag zijn we bij elkaar. Wat zullen we gaan spelen? Met de pop of met de bal? Oh, wacht eens, ik weet het al. Als ik later groot ben, gaan we spelen. Want als ik later groot ben, word ik schooljuf. En ik word piloot. Of nee, ik word verpleegster. En ik kapitein op een boot. Maar één ding is zeker. Later word ik groot. Een baby is klein. Kleine handjes een en een beentjes. de beentjes, Een baby is klein Maar ik ben al groter Met grotere handen, ik heb al tanden Ik kan zelfs al springen en liedjes zingen Want ik ben al groter Mijn papa is groot